In deze video laat ik zien hoe je met de nieuwe vergaderopties in Teams kunt werken en hoe je daardoor ook makkelijker tussen verschillende schermen kunt switchen. Allereerst moet je controleren of je die nieuwe vergaderweergave wel aan hebt staan. Dat doe je door bovenaan rechts in Teams te klikken op je foto, op je profielweergave. Je klikt op instellingen en dan moet je controleren of je hier een vinkje hebt bij nieuwe vergaderingservaring inschakelen. Als je deze nog uit hebt staan, dan zul je hem aan moeten vinken. Vervolgens sluit je Teams helemaal af. Dat betekent dat je ook hier in de system tray moet kijken of hier je Teams icoontje nog staat. Zo ja, klikken met rechts op en zeg echt afsluiten. Dan is je helemaal uit. En pas daarna kun je ook echt gebruik maken van de nieuwe manier van vergaderen. Uh, die nieuwe manier betekent eigenlijk dat je je vergadering in een nieuw venster start. Dus op het moment dat ik nu hier op vergaderen klik, dan krijg ik meteen een vergadervenster. En dit is dus bovenop mijn venster waar normaal Teams in zit. Ook onderaan in het scherm bij het icoon van Teams zie je nu dat als ik met mijn muis eroverheen ga, dat ik twee verschillende vensters heb. Eigenlijk is dit dus de makkelijkste manier om te schakelen tussen je vergadering en eventuele andere zaken die ergens in Teams plaatsvinden. Bijvoorbeeld ook uh, documenten die je erbij open wilt hebben of uh, meldingen die in andere teams plaatsvinden. Dus hieronder gebruik je je Teams-icoon om te schakelen tussen de verschillende gesprekken die je voert, vergaderingen die je hebt en je Teams.